Er zijn zoveel tech-onderwerpen waar we nooit bij stilstaan. Waarom dragen hackers altijd hoodies? Kan een AI kunst maken? Wanneer wordt Big Tech volwassen? Wat is klik? Kunnen we eeuwig leven in de cloud? Waarom hebben slechte deepfakes nog succes? Zijn er succes? succes zonder super-jant alu-hoedje? Nu is er deze gouden aap met alle vragen paraat. En in één minuut nemen we jou mee. Dit is Van Aap Tot Setup.